Hi, Mirjam vlogt welkijkers, Ik ben Mirjam. De. Ja, ik zeg wel de, maar misschien weet je dat niet eens meer. Ik ben al zo lang niet meer online geweest. Althans, niet op YouTube. Het voelt gewoon een beetje onwennig eigenlijk. Maar ik ben er nog. Ik leef nog. Het valt niet mee, maar ik leef nog. En ik ga jullie zo vertellen hoe ik er allemaal over denk. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik last van mijn schouders. Ik kan niet zeggen dat ik het gehad heb, want ik heb het nog steeds. Maar het is vele malen minder. Um, en ik ben er echt achter gekomen dat het is door het editen op mijn laptop. Ik zit gewoon niet goed. Want het is nu dus zeg maar weg. Dus aanhalingstekens. Maar zodra ik weer op mijn laptop ga zitten, alleen maar om een e-mail te typen of wat dan ook. Voel ik dat het weer terugkomt. Nu heeft mijn zoon aangeboden uh, om te editen voor mij, maar dat is helemaal niet wat ik wil. Ik wil het niet uitbesteden. Ik wil het zelf doen omdat ik het leuk vind. Dus ik zit in een soort van dilemma. Ik denk dat ik uh, mijn werkhouding, ik, ik moet gewoon een heel kantoor hebben of zo, met een goede stoel, een goede tafel. Want ja, op het werk zit ik ook alleen maar aan de computer en ik heb nu dus uh, de telefoon vast en het wordt nu ook al zwaar, alsof ik een gewicht van 10 kilo aan mijn uh, hand heb zitten. Uh, ja, maar ik merk ook dat er mensen zijn die mij missen. Die worden, er wordt gevraagd van, hé, hey, uh, waar ben je? Uh, en dan zien ze op mijn Facebook of op mijn Instagram dat ik weer aan het wandelen ben. En dan wordt er gezegd, ik voel weer een vlog aankomen. En die komt dan niet. Eh, uh, vind ik niet leuk. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, door heel de omstandigheden die nu spelen. Ik haal er bijna geen energie meer uit. Ik, ik ben er echt een beetje... Ik ben er een beetje moe van. Ik ben er echt moe van. Uh, ja, het, het, het, nee, ik, ik, uh... ik ga er gewoon los tot. <laughs> ik weet gewoon niet meer wat ik ermee moet. Wanneer is dit nou eens klaar? En ik denk niet dat ik de enige ben. Ik weet wel zeker dat ik niet de enige ben. We proberen allemaal hartstikke hard om, uh, om positief te blijven. En om dingen te doen die we leuk vinden. Maar ik word er een beetje scheidsiek van. Iedere keer maar die, die, die schermpjes voor mijn neus. Want ja, wat moet je anders? En elke keer wandelen dan. Komt ook wel een beetje mijn neusgaat uit. Nou ja, niet, niet in het natuur. Ja, ik zit hier niet midden in de natuur. Dus het is altijd het centrum. Maar. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik er allemaal mee moet. Ik heb nog wel wat uh, opnames. Ik heb wel nog wat video's uh, uh, staan. Maar ik weet niet of ik die ooit ga... Editen of zo. Ik vind het lastig. Ik heb er moeite mee. Ik ben nu aan het koken. Gewoon iets heel simpels. Ik ben wel aan het genieten van... Iedere keer als ik uit mijn werk kom en ik kom thuis, dan geniet ik van mijn huisje. Doe ik leuke lichtjes aan, kaarsjes aan en een lekker geurtje in huis. En dan maar weer op de bank voor de buis. Ja, meer is het niet ik ben benieuwd wat jullie uh, allemaal doen. Ja, er worden natuurlijk heel veel dingen ook uh, gezegd of verteld van uh, wat je allemaal kan doen tijdens zo'n quarantaine. ja, ik ben zo iemand die kan dat maar uh, twee tellen volhouden met mijn ADHD-hoofd. Dus uh, ja, tegenwoordig ben ik ook weer uh, GTST aan het volgen. Je moet wat. Goed, ik ga even naar mijn eten kijken. Want anders is het dadelijk zwart. Ik ben nu dus uh, aan het koken. Het wordt gewoon uh, broccoli met aardappelpuree en uh, kikbedijfilet. <laughs> dat rijmt. Maar ik weet nog niet, ik ga deze video niet zo heel veel editen als dat ik normaal doe. Dat moet ik dus ook loslaten. Dat moet ik niet te perfect willen doen. Want dat is het probleem. Dan ben ik er ook uren mee bezig. Maar dat is helemaal niet nodig. Het kan trouwens best zijn dat jullie helemaal schrikken van mijn dikke hoofd. Want ik ben er echt een baan door de corona aan het eten. Dat is het enige wat me... Nee, niet helemaal het enige, maar dat is iets wat me nou een beetje op de been houdt. Lekker eten. Kijk. Karma! Aardappelpüree, broccoli en wortel. Wat een feest, of niet? Het kan niet altijd feest zijn, hè? Even eten. Gorgeous. Oh, licht. Nou, mijn nee, eten is inmiddels op en het is ook weer donker. Dat is wel weer even lekker dat het uh, wat langer licht is. Maar uh, dat spel wat je net hebt gezien, dat is een soort van tijdverdrijf. Ik was net het nieuws aan het kijken, maar daar werd ik ook weer niet vrolijk van. Dus die heb ik maar gauw uitgezet. Ik, uh, ik ga deze video afsluiten. Ik ga er niet zoveel aan het editen, dus je zal een hoop uh, gatoe tussendoor zien. En de katten zijn aan het knagen nu, dus dat is wat je hoort. Ik zie jullie de volgende video. Ik zeg uh, bedankt voor het kijken. Doe even een support duimpje omhoog. En tot de volgende video. Doei! Trouwens. Door die corona denk ik dat ik het afgelopen jaar meteen 10 jaar ouder ben geworden. Ik zag onlangs namelijk een cabaretière. Ik heb geen idee meer hoe ze heet. Maar ze was in ieder geval ergens in de 60. En volgens mij heb ik uh, wat oudere kijkers. En die gaf aan dat ze op een gegeven moment geen haargroei meer op haar benen had. Toen dacht ik, verdomme, dat heb ik ook niet. Ik heb gewoon geen haargroei meer. Dus ik ben officieel... Het is echt... Ik ben officieel oud. Ik ben officieel oud. Ja, en ik heb inderdaad mijn wans weer aangetrokken. En ik zit weer lekker lang uit op de bank. Ik ga uh, jullie dadelijk overzetten naar uh, mijn laptop. En dan ga ik even deze video in elkaar knutselen. En dan ga ik weer afscheid nemen. Want dat had ik net al gedaan. Maar ik dacht, ik ga dit nog even vertellen. Gewoon voor de leuk. En misschien is het al goed op donker. Maar ja, whatever. Ik, ik wilde gewoon even zeggen dat ik officieel oud ben geworden. Ik wist dat trouwens helemaal niet. Ik wist het niet. Dat je na je vijftigste gewoon ineens geen haar groeit. Ja, hier af en toe. Zo'n heksenhaar. Maar op mijn benen zit gewoon. Uh... Hoeft niet meer. Toch lekker eigenlijk. Dat oud worden. <laughs> Oké. Okay, nou ga ik echt afsluiten. Ik kom nou echt niet meer terug. Doei. Tot de volgende video. Daag.